Als je het hebt over het verhogen van omzet via het internet, dan ja, lijkt het steeds meer de kant op te gaan van het adverteren: social media, bloggen, content marketing. En ik zal de laatste zijn die zou beweren dat dat niet werkt. Alleen wat ik jammer vind, is dat we eigenlijk e-mail marketing totaal vergeten. E-mail marketing is ook een beetje in een soort van hokje getuurd van, ja, dat deden we vroeger, want dat is hetgeen wat we deden: het sturen van nieuwsbrieven. En natuurlijk is het sturen van nieuwsbrieven een vorm van de e-mailmarketing. Alleen er is nog zo, zo, zoveel meer uit te halen. En in deze woensdag Gemakdag aflevering laat ik je zien waarom het belangrijk is om e-mailmarketing in je online marketing mix te verwerken. En sterker nog, ik laat je ook zien waarom e mail marketing nog werkt. In de afgelopen periode van geloof ik twee tot drie maanden kregen we ruim zes leads en behalden we 13 conversiedoelen een kleine campagne die we maanden geleden hebben geschreven. Dit is campagne blijf maar doorgaan en dat is met één e mailcampagne en je kunt je gaan voorstellen wat er gebeurt als je er meerdere van dit soort campagnes zou gaan inrichten. Dus dat het succes van e-mail marketing totaal nog niet voorbij is en dat je eigenlijk enorm veel kansen laat liggen als je er geen aandacht aan besteedt dat ga je allemaal ontdekken in deze woensdag gemakdag en ik laat je ook zien wat de nieuwste technologieën zijn wanneer we het hebben over de e-mail marketing. Kijken we naar de e-mail marketing dan sturen de meeste mensen die het nu nog gebruiken en gelukkig zijn er ook talloze mensen die al wel met de nieuwste technieken werken. We zijn eigenlijk een beetje gewend van uh, een nieuwsbrief. Oké, okay, iedereen op mijn lijst en die krijgt iedereen hetzelfde bericht. Tegenwoordig ja, kunnen we naar de maan, auto's rijden automatisch. Dus, en dan zou je dus niet verwachten dat e-mail marketing niet immens gegroeid is. Er komen steeds meer nieuwsberichten aan dat uh, laatst is er nog zo'n appje... ...die je ouder kon maken, dat er allemaal privacy van je verzameld werd. Dat is nu eenmaal zo op het internet. Je zou eigenlijk geen internet meer moeten gebruiken als je geen privacy kwijt zou willen. Doordat we steeds meer kunnen monitoren, krijg je ook steeds meer op maat gemaakte campagnes. Aan de ene kant is het eng dat bedrijven je zo goed in de gaten houden. Aan de andere kant krijg je dus niet meer reclame die je toch niet interessant vindt... ...maar zeer gerichte reclame. En tuurlijk ben je dan een stuk meer beïnvloedbaar... Maar aan de andere kant, als ik totaal geen interesse heb in pindakaas, maar helemaal gek ben van chocola of van een rauwe ham. Ja, waarom zou ik dan een aanbieding willen van pindakaas? Geef me dan liever een aanbieding op de rauwe ham. Dus er is zowel voor als nadelen van. Waarom e-mailmarketing nog wel werkt, is dus eigenlijk op basis van de tijd waarin we nu leven. Heb jij een systeem waarop je op dit moment alleen nog maar nieuwsbrieven kunt versturen, dan is het tijd dat je over gaat stappen naar een ander systeem. Er zijn talloze uh, e-mail marketing software partijen in de wereld. En, en zoek dan vooral een partij die ook met marketing automation werkt. Nou, We hebben zelf een MyLead, dat is uh, in het leven geroepen uh, in samenwerking met een grote Amerikaanse speler. En het voordeel van zo'n soort systeem is dat je dus kunt gaan segmenteren. Je stuurt dus niet iedereen meer dezelfde nieuwsberichten. Maar op basis van het gedrag dat jij ziet, op basis van de informatie... Die die bezoeker of die lezer heeft ontvangen. Stuur hem de juiste informatie. En dan ook nog eens op, de juiste, op het juiste moment. En dat is eigenlijk de truc van dit moment e marketing al nou nu. Dus ga niet sturen meer naar lijsten. Maar ga sturen naar segmenten. Zorg dat je dus hey, iemand die heeft daarop geklikt. Die heeft dit bericht gelezen. Of dat je met sidetracking werkt. Dat je dus hey, iemand heeft deze pagina bezocht. Heeft dit bericht geopend. Dit bericht niet geopend. En wat je dan dus krijgt is dat je steeds meer informatie verzamelt. En mensen de juiste berichten blijft tonen. Als iemand op een pagina komt over Google Analytics. Dan nou weet ik dat hij geïnteresseerd is in Google Analytics. Dus geef ik hem ook tips over Google Analytics. Aan de ene kant is het tricky. Je wordt dus eigenlijk in de gaten gehouden. Aan de andere kant, als je het ook in tegeninzet, help je ook daadwerkelijk iemand verder. En niet alleen verder in zijn eigen informatiezoekfase. Maar uiteraard ook verder in zijn koopproces richting jou toe. Maar zorg dat je niet werkt met lijsten, maar zorg dat je segmenten kunt maken. Dus dat je kunt gaan uh, stickeren, om het zo te zeggen. Dus als iemand pagina A bezocht, krijgt hij sticker A. Als iemand pagina uh, bericht A heeft geopend, krijgt hij ook uh, sticker A. Dus zorg dat je steeds meer informatie van je lezers verzamelt. En dat je daar dus ook gebruik van maakt. Vervolgens denk na nou over sidetracking. De meeste van dit soort platformen bieden dit aan. En het voordeel van sidetracking is, ik heb een checklist bij jou gedownload. En vanaf dat moment uh, zie je ook de pagina's die ik bezoek. Dus vanaf dat moment kun je mij de juiste informatie sturen. Als je dit dan ook nog eens combineert met de complete online marketing mix, dan krijg je een geweldige combinatie. Want wat gebeurt er dan vervolgens? Ik heb jouw checklist gedownload, ik ben op een over ons pagina gekomen, contactpagina, ik heb nog geen... Dat werd contact opgenomen. Dat kun je dan automatisch sturen naar Facebook. Waardoor ik dus weer een retarget campagne krijg. Vanuit een andere lijst kan je die ook weer doorsturen naar bijvoorbeeld Google Ads. Dus ik kom op Facebook, kom ik jou weer tegen. Ik ben aan het googlen. Hé, hey, Pats ik kom jou weer tegen. Zorg dus dat je e-mailadressen blijft verzamelen. En zorg dat je die data gebruikt in je complete online marketing mix. Wij testen altijd eerst in een klein stukje van onze totale lijst. Dan kijken we, hey, we sturen de helft bericht A, de andere helft sturen we bericht B, we kijken welke beter werkt. Dus eigenlijk kunnen we een soort van onze promotiecampagne testen en vervolgens sturen we naar de grote lijst toe. Nou, je ziet hier ook dat we rond de 1800 sessies hebben gekregen en dus 13 behaalde doelen. En uiteindelijk kwamen we vanuit die 13 behaalde doelen 6 nieuwe gesprekken. 6 waardevolle leads. Ga dit... Systeem integreren in je complete online marketing mix. De data die je uit Google Ads haalt. Je titel, de omschrijving is waardevolle data om te gebruiken voor je nieuwsbrieven. Dus voor je e mailmarketingcampagnes Maar andersom net zo goed. Test eens verschillende onderwerpsregels. Als je ziet, hey, er wordt ook veel meer op geklikt in de e-mail. Grote kans dat die titel of die zin die je hebt gebruikt ook een stuk pakkender is. Binnen jouw Facebook-campagnes, binnen je Instagram-campagnes, binnen je adverteercampagnes. Zorg dat je de data gebruikt. Heb je op een gegeven moment de data in handen, dan ben je dus niet alleen maar aan in het investeren in de e-mailmarketing en de effecten die je daarvan krijgt. Maar ga je dus ook investeren in informatie, in data. En geloof me, als je steeds meer data van jouw doelgroep verzamelt, dan kun je op de juiste momenten de juiste acties in gaan plannen. En dat zou je dus dan op een gegeven moment met e-mail marketing ook nog eens kunnen gaan automatiseren. Nou, en hoe heerlijk is het als jij enkele strategieën hebt dag, maanden geleden ergens werken en hebt, eh, eh, aan, aan hebt besteed en vervolgens dat alle stromen, alle kanalen automatisch gaan. En het enige wat jij nog hoeft te doen is de telefoon op te pakken en die leads te woord te staan. Dus alsjeblieft, stop wel met het sturen van nieuwsbrieven. Gewoon luk raak met aanbieding, aanbieding, aanbieding of tip 1, tip 2, tip 3 en koop wat. Ga na of jouw systeem op dit moment nu al gebruik kan maken van side tracking, van split testen en van marketing automation. En zorg dat je dus jouw doelgroep gaat segmenteren. Je kunt niet iedereen hetzelfde verkopen. Denk na in welke fase je klanten zitten. Denk na hoe je ze via mail 1 door kunt sturen naar de volgende fases. Dat ik ook in andere woensdag gemakdag afleveringen al eerder heb benoemd. Dus zorg ook dat je geen aflevering mist als je ja, vaker van dit soort tips wilt ontvangen. Dus kortom, zorg dat je blijft updaten en testen. Werk niet met lijsten maar met segmenten. Werk met e-mails mensen verder in hun koopfases. Ze dus downloaden een checklist. Wat is dan stap 2? Waar moet je ze mee helpen om in de vervolgfase te komen? Stop dan niet alleen maar hiermee. Zorg dat je in die fase... Je systeem gaat koppelen met Facebook, social media, Google Ads. Desnoods ook met offline kanalen. Zodat je continu eigenlijk een schaal om jouw potentiële klanten heen bouwt. En hoewel dat nu nog technisch klinkt. Dat auto's zelfstandig rijden. Dat je naar de maan kunt vliegen. We zijn heel ver. En het hoeft allemaal niet meer technisch te zijn. Er zijn zat systemen die jou hiermee kunnen helpen. Heb je vragen, opmerkingen. Suggesties voor een volgende woensdag aflevering? Laat dat van je horen. Heb je zoiets nou, ik gebruik helemaal geen e-mail marketing en ik geloof er helemaal niet in? En dan hoor ik ook graag jouw mening hierover. En dan zie ik je bij de volgende aflevering.